Welkom bij de overweging vrijheid en bevrijding. Aankomende week vieren we bevrijdingsdag. Wat is het goed om stil te staan bij vrijheid en bevrijding. Wat een enorme rijkdom en zegen is het om de vrijheid te kunnen vieren en goed om bij stil te staan in deze periode, met een oorlog die relatief dichtbijgaande is na een periode waarin we te maken hadden met maatregelen rond het coronavirus. Vele van ons hebben zich onvrij gevoeld. Het is opmerkelijk hoe de levensomstandigheden kunnen veranderen en hoe snel deze kunnen veranderen. In 2019, toen ik deze overweging schreef, viel 5 mei op een zondag en hielden we onze maandelijkse universele eredienst aan het vnitsen, in Alkmaar, in de Schuilkerk. Die Schuilkerk was al in de 17e eeuw gebouwd om, in het geheim, in het verborgene, kerkdiensten te kunnen houden. Wat een rijkdom en een zegen is het, zei ik drie jaar geleden, om een kerkdienst, een soefiedienst, een eredienst te kunnen houden. En deze gewoon per affiche op het raam en via internet te kunnen aankondigen. In vrijheid. Wat een rijkdom en een zegen. En terwijl ik die woorden uitsprak, bekroop mij een merkwaardig gevoel. Alsof het niet zo vanzelfsprekend was. Alsof het zo zou kunnen omkeren. Ik weet dat nog goed. Een jaar later zaten we allemaal grotendeels thuis. In lockdown. We waren in onze vrijheden beperkt geraakt en zijn ons tijdens de afgelopen jaren meer bewust geworden wat vrijheid inhoudt, wat vrijheid betekent. Misschien waren we vrijheid onbewust als normaal gaan beschouwen. Misschien hebben we wel geen idee gehad hoe rijk en gezegend we waren en misschien nog wel zijn wanneer we ons vergelijken met sommige andere landen. Laten we onze vrijheid blijven bewaken, juist in deze tijd. Drie jaar geleden sprak ik over uiterlijke vrijheid versus innerlijke vrijheid. Want hoewel uiterlijk vrij, voelen we dat innerlijk lang niet altijd zo, zei ik toen. Want na ieder moment van beleefde vrijheid zullen onze hersenspinsels, verwachtingen, teleurstellingen, gehechtheden, onhebbelijkheden, en jawel, ook onze oordelen ons weer in beslag nemen. Vaak zonder dat we het onszelf bewust zijn, zitten wij gevangen in onze gedachtenstructuren en patronen, ongeacht een leven in uiterlijke vrijheid. Uiterlijke vrijheid is een groot goed en onschatbaar waardevol in zichzelf. Dat hebben we allemaal kunnen ervaren. Innerlijke vrijheid en geestelijke vrijheid bevinden zich op andere lagen van ons leven, op andere frequenties zogezegd. Tijdens een universele eredienst lezen we gewoonlijk teksten uit verschillende heilige boeken, boeken van de grote wereldreligies. Voor bij dit onderwerp kwam ik een stukje tekst tegen in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus aan de Romeinen. Hij beschrijft zijn worsteling.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 De twee machten die we zowel in de natuur om ons heen als ook in onszelf waarnemen. Leer ons wandelen op het pad der waarheid, Heer, verzucht Zarathustra in zijn kata's. Opdat wij het goede deel verkrijgen. Bevrijd ons van alle zaken die onwezenlijk zijn. Ook Zarathustra voelt zich, net als Paulus, onvrij en geremd en hij wil bevrijd worden, bevrijd van de innerlijke ketenen. En hij verzucht dit niet alleen voor zichzelf, maar voor allen, voor de mensheid. Vanuit Soefisch standpunt kan de zonde die Paulus verwoord, worden gezien als dat wat ons afscheidt, wat ons van de eenheid afbrengt, wat scheiding brengt tussen ons en de ander, tussen ons en het leven. Het goede wordt gezien als dat wat ons tot eenheid brengt tot verbondenheid. Paulus noemt zichzelf een krijgsgevangene van de wet der zonde, gevangen in zijn eigen menselijke natuur, terwijl hij er naar verlangt het goede te doen. Hij beschrijft daarmee zijn conflict tussen zijn gevoel van liefde, zijn hartewens en daartegenover zijn onvermogen waartoe hij in zijn menselijke zijn neigt. Bij de bestudering van de teksten voor deze dienst zocht ik wat informatie op en kwam op een videoblog van het Nederlands Bijbelgenootschap, waarin een zoektocht wordt beschreven naar de vertaling van het begrip SARX. S-A-R-X. SARX. Dit begrip komt voor in de brieven van Paulus. Is het vlees? Is het leden van ledematen? van lichaam, is het aardse natuur. Men weet niet goed welk woord of woorden dit begrip het beste omvat naar de bedoeling van Paulus. Sarx is een begrip uit tijden waarin men een groter bewustzijn had van een geestelijke natuur dan dat wij tegenwoordig hebben. Onze aardse natuur, onze gevangenschap zo gezegd in ons lichaam, doet ons de wereld ervaren vanuit een afgescheiden perspectief, bijna los van de wereld om ons heen, alsof we een soort buitenstaander zijn, verdwaald in een vreemde wereld. In Sufi termen wordt gesproken over nafs, n-a-f-s, nafs. Dit is een Arabisch begrip en vergelijkbaar denk ik met sarks. Het staat voor de laagste dimensie van het innerlijk bestaan van de mens. Het is de mens in zijn dierlijke staat, geleid door dierlijke driften. Het heeft geen begrip van goed en kwaad en kan zich daar niet bovenuit tillen. Vanuit een stoffelijk en sterfelijk perspectief, gebonden aan tijd en ruimte, voelen we een overlevingsdrang en handelen dienovereenkomstig. We dragen zorg van behoud van ons eigen lijf en leden desnoods ten koste van anderen. Wanneer we groeien in de geest, opstaan in de geest, zoals Paulus zou zeggen, gaan we onszelf en de wereld meer en meer vanuit een ruimer perspectief beschouwen. We ontwikkelen een ethisch besef. Hoe meer inzicht we krijgen in onze hogere natuur, hoe vrijer we komen van onze eigen menselijke beperkingen en onhebbelijkheden. Om daar te komen dienen we stukje bij beetje van onszelf, van wie we dachten dat we waren, op te geven. Een deel van onszelf op te offeren als het ware. En hoe meer we de gehechtheden aan wie we dachten dat we waren opgeven, hoe vrijer we worden in ons denken en in ons handelen. Dat loslaten van deze onzuivere intenties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 dit stond in de gekozen boeddhistische tekst. Hoe kunnen we dat oefenen? De drie jaar geleden overleden oud minister Johannes Witteveen en boegbeeld van het universeel sufisme in Nederland heeft daartoe herhaaldelijk een belangrijke aanwijzing gegeven. Een Sufi probeert de dingen niet alleen vanuit zijn eigen perspectief te bekijken, maar ook uit dat van een ander. Het bekijken vanuit het perspectief van de ander helpt om vrijer tegenover onze eigen standpunten en gehechtheden te staan. We zijn als mens sterk geneigd onze eigen gedachten heel serieus te nemen en vaak voor waar aan te nemen. Ook waar het onze meningen en zelfs oordelen over andere mensen aangaat. Maar hoeveel zegt dat over het werkelijke wezen van de ander? Ineat Gaans zegt daarover, of ik de hemel in word geprezen of wordt verguisd en uit de hemel op aarde tuimel, het is me alles om het even. Het leven is mij een zee in eeuwige beweging, waarin de golven van vaam en blaam steeds rijzen en dalen. Het is me alles om het even, zegt Hij. Hij is niet gehecht aan hoe anderen over Hem denken. Hij is daarvan bevrijd. Hij beseft dat er net zoveel ideeën en beelden over Hem bestaan als er andere op de wereld zijn. Miljoenen. En geen van deze ideeën heeft Hij zelf in de hand. Geen van deze ideeën gaan werkelijk over Hem. Uiteraard streeft hij naar een onberispelijk leven, maar hij weet dat hoe de ander hem ervaart volledig afhangt van het perspectief dat de ander heeft. Zo geldt dat ook voor ons. We zouden ons gevangen kunnen voelen in de beelden die anderen van ons hebben. We zouden ons ook vrij kunnen voelen onszelf te zijn, onze eigen richting te volgen, los van de beelden en verwachtingen van anderen. We zouden ook anderen vrij kunnen laten, zonder onze beelden en ideeën op hen te plakken. We zouden zelfs vrij kunnen zijn ten opzichte van onze eigen gedachten, ze wat minder ernstig kunnen nemen. Het hindoe geschrift gaat zelfs nog een stapje verder. Hierin wordt gezegd dat wie de vruchten van zijn activiteiten verlangt, nog verafschuwt, onthecht is. Zo iemand is vrij van dualiteiten, overwint daarmee de gebondenheid aan de materie en raakt volkomen bevrijd. De Soefi wijze Hasrat het Gaan schrijft daarover ergens Ik vind voldoening in het volbrengen van het mij opgedragen werk en laat de gevolgen over aan de grote oorzaak. Hierbij dacht ik ook terug aan gebeurtenissen in het leven van Einstein uit een dienst die we eerder hadden. Einstein ontwikkelde de atoomsplitsing, waarmee tot zijn grote afschuw de atoombom werd gemaakt. Tegelijk luidde de bom op Hiroshima het einde van de Tweede Wereldoorlog in, zo wordt gezegd. Er is oorzaak en gevolg in de wereld en soms worden oorzaak en gevolg met hoofdletters geschreven. De begrippen oorzaak en gevolg met hoofdletters gaan voorbij aan onze menselijke blik. Zo af en toe zie ik video's over een kleurenbril, ontwikkeld voor mensen die kleurenblind zijn. Na het opzetten van deze bril kunnen mensen vaak ineens de kleuren zien die voor de meeste mensen gewoon zichtbaar zijn. Kunt u zich de ontroering voorstellen wanneer deze mensen, die hun hele leven de wereld in grijs tinten hebben waargenomen, ineens kleuren kunnen zien? Zo verbeeld ik me het grote inzicht. Inzicht met hoofdletters, wanneer we ooit met een totaal andere blik kunnen zien, een totaal ander perspectief zullen hebben, ineens de diepte en nuance zien in de wereld, die ons nu soms grauw, onbegrijpelijk en zelfs vreed voorkomen. Vaak denk ik terug aan een gesprek dat ik had met een dierbare vriend van mij toen we spraken over onze overleden broers. Op 5 mei is het de sterfdag van mijn jongste broer. Mijn broer had, na zeven jaar psychoses, GGZ, medicijnen en allerlei ellende, zijn eigen bevrijdingsdag gevierd. De broer van deze vriend was een jaar daarvoor in dezelfde periode van het jaar na een ziekbed overleden. Zijn broer stierf in zijn armen, gleed weg en opende nog een laatste keer zijn ogen. En mijn vriend keek via de ogen van zijn broer in een wereld zo ongelooflijk vol en vol liefde dat in plaats van daar woorden voor te vinden om die liefde uit te drukken, de tranen van ontroering opnieuw over zijn wangen stroomden. Far beyond peace, zei hij, ver voorbij vrede, zoals wij het ons kunnen voorstellen. Een ongelooflijk kostbaar en dierbaar moment. Deze andere werkelijkheid, die niet alleen achter maar ook door onze werkelijkheid vervlochten is, is werkelijk een andere dimensie waar slechts enkele een glimp van hebben opgevangen. Bij de mensen die dat overkomt, laat dat een onuitwisbare herinnering achter, die vaak echter realistischer lijkt dan de werkelijkheid die we gewoonlijk ervaren. Woorden schieten tekort deze andere werkelijkheid te omschrijven zoals ook woorden tekortschieten om kleuren te omschrijven aan iemand die kleurenblind is of kunnen we aan een kleurenblinde de kleuren zo beschrijven dat deze zich ineens de werkelijkheid kan voorstellen zoals wij deze zien onmogelijk de levendigheid de diepgang en nuances zijn niet te beschrijven en niet voor te stellen voor iemand die dat niet met eigen ogen heeft gezien of ervaren. Op de status van zijn WhatsApp heeft deze vriend van mij staan, de werkelijkheid is niet waarneembaar door de bril van religie of ideologie. Zo'n bril als zo'n kleurenbril bestaat er niet om ons de werkelijkheid die achter onze zichtbare werkelijkheid schuilgaat te doen inzien. Ik zou graag een doos met zulke brillen hebben en ronddelen, maar helaas, ze zijn nog niet op de markt. Een mooi gedicht over hoe de dag en het leven ons bedriegen en de nacht en de dood onze nieuwe werkelijkheid kunnen doen ervaren, is van Joseph White en naar het Nederlands vertaald door Wieger Helma. Ik heb het een klein beetje gehuzzeld. Het gaat over Adam en de eerste nacht. Wie had vermoed dat zoveel duister lag verscholen, achter uw stralen zon, we moesten het ervaren, toen blad en vlieg en bloem zo duidelijk zichtbaar waren. Had gij het zicht op duizend sterren ons ontstolen, onder een gordijn van milde dauw zo zacht? Gebaat. In stralen van die ondergaande vlam zag hij de avondster, die met een leger kwam. En zie, de schepping was veel ruimer dan hij dacht. Waarom dan meiden wij de dood met angstig streven? Als het licht ons zo bedriegt, waarom dan niet het leven? Er is ook een bekende bemoediging die mensen kan helpen in moeilijke tijden. Pas wanneer het donker is, kunnen we de sterren zien. Stel dat het nooit donker was, dan konden we nooit de pracht van de nacht aanschouwen. Wanneer iemand verlicht wordt met de kennis waardoor onwetendheid vernietigd wordt, dan onthult zijn kennis alles zoals de zon overdag alles verlicht, lazen we in het hindoe-geschrift. Wat kunnen we doen om ons perspectief te verruimen, om verder te kijken dan het op het oog waarneembare? We kunnen bidden, ons afstemmen, mediteren, dansen, mooie muziek luisteren, ons innerlijk verbinden met een hogere waarheid, waarmee misschien langzaam wat sluiers, sluiers die we zelf als mistwolken om ons heen door ons menselijke zijn hebben opgetrokken, weer kunnen oplossen. In het Joodse geschrift, in Spreuken 2, lazen we, wanneer wijsheid haar intreden doet in uw hart en de kennis zelf aangenaam wordt voor uw ziel, zal het denkvermogen zelf de wacht over u houden. Het onderscheidingsvermogen zelf zal u beschermen om u te bevrijden van de slechte weg. Onderscheidingsvermogen zal ons bevrijden. Een aforisme van Iniad Gaand zegt nog, als wij verder en verder gaan op het pad van waarheid, dan bereiken wij bij iedere stap Grotere vrijheid. Liefde voor de waarheid zal ons bevrijden van de waan van de wereld. Een leven in vrijheid, in wijsheid en in waarheid, met uw dierbare nabij, dat wens ik u toe.